Bent u nou op zoek naar een unieke woning, op een prachtige locatie in bakken, dan moet u echt even langskomen bij deze woning. Het is een monument. Nou, dat klinkt altijd alsof je er heel veel aan moet doen, maar deze woning is prachtig verbouwd en uitgebouwd. Dus zo te betrekken. En ook nog een verrassing, achterin de tuin, daar bevindt zich namelijk nog een extra gastenverblijf. Nou, ideaal als bed and breakfast voor uw schoonmoeder of welke wens u ook heeft. Hier zien we even dat gastenverblijf, maar aan de andere kant de prachtig uitgebouwde woning. En nogmaals goed onderhouden, super locatie, loopafstand van de duinen en twee kilometer van het strand. Nou, Welke wensen heeft u nog meer? Kom gerust kijken, bel HVMS op 0251 655 086 en ik laat u heel graag de woning zien.